hoe ga je dan nou verankeren dat dat blijft komen dat er mensen meegeneken. vroeger had de koning een nar naast zijn troon staan om te die af en toe rammelde eraan van joh zijn we nog wel goed bezig dat we gezamenlijk eigenaar zijn en dan heb ik het niet altijd over financieel coöperatie of voor een coöperatie van burgers dat de burger is de nar eigenlijk Die rammelt aan de deur